Bekijk wat er nieuw is in Parallels Desktop 18. Parallels Desktop integreert Windows OS probleemloos op je Mac. En wordt geleverd met meer dan 20 nieuwe functies en verbeteringen. Bezoek parallels.com slash desktop voor meer informatie.